Dag dames en heren, en leuk dat u kijkt naar de nieuwe 30-daagse weersverwachting. Zomerweer in Nederland, het komt veelvuldig voor, maar de afgelopen jaren hebben we gezien dat het lang niet altijd gebeurde tijdens de hoogzomer. Nou, Dit jaar lukt dat wel, vakantiegangers in eigen land die hebben echt heel veel geluk, want het is Prachtig zonnig weer en verkoeling moet je regelmatig zo gaan zoeken bij die vele watertjes die Nederland rijk is. Maar tegelijkertijd is er ook sprake van een droogte. En voor volgende week staat er wel degelijk een weersverandering op het programma. Maar we gaan maar eens even kijken of dat lang gaat aanhouden. Wat we zien volgende week is dat de invloed van hoge drukgebieden gaat afnemen. De hoge drukzones verplaatsen zich wat meer richting de Atlantische Oceaan... Overigens ook nog duidelijk meer invloed van hoge druk boven Rusland. In onze omgeving wordt er een kleine luchtdrukafwijking verwacht. Er komen bijvoorbeeld vanuit het zuiden wat lage drukgebieden opdringen... doordat die hoogdrukgebieden die nu nog ten noorden van ons liggen... zich gaan verplaatsen, bijvoorbeeld richting de Atlantische Oceaan. Met een beetje invloed van lage drukgebieden... moeten we ons natuurlijk ook opmaken voor een paar buien. Maar het blijft in ieder geval nog warm... Volgende week zien we nog altijd dat er temperatuurafwijkingen worden gezien van een paar graden boven de norm. Die norm die ligt nu zo'n beetje op 23 graden. Dus dit wil zeggen dat we zeker aan het begin van de week nog steeds zomerse warmte hebben. En die hittegolf dus nog wel een paar dagen tijdens de nieuwe week lijkt door te gaan. Opmerkelijk op deze kaart. De enorme warmte verder ten oosten van ons. En koelte is nauwelijks te vinden op de kaarten. Ja, in delen van Spanje. Daar zijn ook een paar buien actief en ook in Frankrijk zien we dat de temperaturen niet echt meer boven normaal uitkomen. Dat heeft dus te maken met een aantal regen- en onweersbuien die daar met enige regelmaat tot ontwikkeling komen. Het is ook in Frankrijk erg droog, dus ook daar zal het nog zeker geen einde maken aan de droogte. Noord-Europa krijgt zowaar met wat wisselvalligheid te maken. De Scandinavische landen kunnen ook wel wat regenwater gebruiken. In onze omgeving daar zien we dat er eigenlijk geen afwijking is te zien... maar wij zullen echt wel tijdelijk met wat buien vanuit het zuiden te maken gaan krijgen. Maar dit gaat dus echt geen einde maken aan de droogte. Nou, verder zien we dat er uh, duidelijk wat droger uh, condities worden verwacht in de buurt van die hoogdrukgebieden op de Atlantische Oceaan. Hoe gaat het dan verder? Het lijkt erop dat in de laatste volle augustusweek dat hoogdrukgebied boven Rusland zijn invloed gaat uitbreiden richting Scandinavië. En de lage druk ligt dan vooral wat meer op de oceaan... Misschien al voorzichtig de eerste herfstdepressies die op gang komen, maar geholpen door dat hoge drukgebied gaan ze wel een vrij zuidelijkere koers volgen. En dat betekent bij ons vooral aflandige winden. Aflandige wind, weinig buien, veel zonneschijn en dus ook hoge temperaturen. En de neerslagafwijking tijdens de laatste augustusdagen is dan ook minimaal. Het lijkt er zelfs op dat we waarschijnlijk gewoon weer met vrij droog weer te maken krijgen. Niet alleen in onze omgeving, maar ook in Noord-Europa en ook in Centraal- en Zuid-Europa valt er duidelijk minder neerslag dan gebruikelijk zo eind augustus. De temperaturen die zijn echter nog hoog, dus we gaan deze augustusmaand ook te warm afsluiten zoals het er nu naar uitziet. Afwijkingen 1 tot 3 graden boven de norm. Die norm die ligt inmiddels tegen die tijd wel wat lager, maar goed, een paar zomerse dagen met meer dan 25 graden sluit ik in deze omstandigheden zeker niet uit. Ja, in de pluimgrafiek zien we eigenlijk deze trend ook duidelijk terugkomen. Dit week einde natuurlijk nog altijd tropisch warm. Begin volgende week gaan de temperaturen wat omlaag. Een dipje wordt zo rond donderdag, vrijdag verwacht. De dagen daarna gaan die temperaturen alweer wat omhoog. De spreiding neemt weliswaar toe, maar we zien wel degelijk weer een opwaartse trend. En veel interessanter is dan nog de neerslagpluim. Begin volgende week trekken zowaar een paar buiengebieden over ons land. Het zorgt voor een klein beetje verlichting van de droogte, want we zien dat op de langere termijn die neerslagkansen alweer duidelijk gaan afnemen. Dus een kortstondige weersverandering en dat zien we ook terug in de weerregimes. Hebben we nu nog te maken overtuigend met een geblokkeerd weersysteem, dat zijn de rode staafjes. In de loop van volgende week eventjes een positieve NAO-index, oftewel een meer westelijke stroming, gebruikelijk in West-Europa, maar dat is echt van korte duur, want al heel snel zien we weer een oververtegenwoordiging van de geblokkeerde weersystemen en op de langere termijn ja, dan neemt dat signaal wel af, maar het blijft er voorlopig in zitten. Ja, dat betekent dat tijdens de eerste dagen van september hoge druk vooral ten noorden en ten noordwesten van ons wordt berekend. Lage druk veel verder naar het zuiden. En zoals het er nu naar uitziet zal ook begin september de temperatuur nog altijd een paar graden boven normaal uitkomen. Voorlopig dus nog zomer in Nederland. Tot de volgende keer.